Ik ben hier met Sjoerd Versteeg, ethical hacker bij de S-Unit en uh, teamlead Holland van uh, Hack in the Box. Wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren op uh, Hack in the Box dit jaar? Wanneer is het eigenlijk? Hack in the Box is 10 tot 14 april in het Krastanbolski Hotel in Amsterdam. En dit jaar komen we terug met uh, vier gelijktijdige tracks met allerlei soorten technische presentaties op het gebied van security. Dus mensen komen een onderzoek presenteren of het kan een nieuw beleid zijn binnen een of andere technische toko. Um, Daarnaast hebben we hackingwedstrijden. Kun je uh, lockpicken bij Tool? Er uh, zijn de hackerspaces die bezig zijn met challenges. We hebben een aantal vendoren die ook hele gave hackingwedstrijden neerzetten. Ja, er is eigenlijk gewoon van alles te doen, al op het gebied van technologie en security. Oh, wat cool zeg. En ik heb begrepen dat er ook een gratis uh, stuk is binnen ja. de Hack in the Box. Uh, wat, wat kunnen mensen daar vinden? Nou, je hebt zeg maar de ComSec en de ComSec Track. Daar kun je kijken bij inderdaad, de hackerspaces, leren uh, lockpicken bij Tool. Uh, en de ComSec-track is eigenlijk het belangrijkste. Daar kun je gratis kijken naar presentaties van onderzoekers die technische onderzoek hebben gedaan en daar hun werk presenteren. Oké, okay, cool. En uh, als je kijkt naar het betaalde stuk, hè, wat, ja. wat kun je daar iets, uh, iets over zeggen? Wat, wat nou, vergaafden we daar gaan zien? Ik kan een, een tweetal talks eruit pikken. Uh, we hebben bijvoorbeeld een presentatie over HL7. Dat is een protocol dat gebruikt wordt in ziekenhuizen en in de gezondheidszorg. Uh, die, deze meneer heeft onderzoek gedaan naar uh, veiligheidskwetsbaarheden in HL7. Een andere is bijvoorbeeld Drammer. Dat is een hardware exploit die gebruik maakt van het geheugen in telefoons om zo telefoons over te kunnen nemen. Oh, Best wel indrukwekkend. Ja, oh, leuk zeg. Ja. Uh, nu we het toch over uh, technische dingen hebben die ontdekt zijn en zo. Uh, als je kijkt naar wat, wat jullie bij de S-Unit zien, mm -hmm. wat zijn dan de trends op het gebied van uh, cybersecurity of dan wel cyberattacks die jullie uh, zien? Goeie vraag. Ik denk dat security steeds belangrijker wordt in IoT, het Internet of Things komt eraan, uh, steeds meer devices krijgen toegang tot het internet. Ik denk dat de security daarvoor steeds belangrijker wordt. En ik zie ook wel een groei naar artificial intelligence. Je ziet steeds meer netwerken, neuro uh, neurologische netwerken, die bezig zijn met intelligentie, kunstmatige intelligentie. En ik denk dat dat in Security steeds meer een rol gaat spelen. Of dat nou het is van het testen, of het ontwerpen, hoe dat dan precies is, weet ik niet. Maar ik denk dat kunstmatige intelligentie steeds belangrijker wordt voor ons. Oké. Okay. Sjoerd Versteeg, Nederlands teamlead, Hack in the Box. Dankjewel voor dit uh, interview. Graag gedaan.